Gezond eten gaat niet altijd vanzelf. U heeft misschien een druk leven, uw kinderen lusten niet alles of u heeft gewoon geen inspiratie. Maar lekker en gezond eten is niet moeilijk, hoeft niet duur te zijn en ook niet veel tijd te kosten. Eigenlijk weet iedereen wel dat gezond eten belangrijk is. Gezonde voeding zorgt ervoor dat uw lichaam goed functioneert en dat u fit wordt of blijft. Fitheid zorgt er weer voor dat u meer aan kunt en minder gevoelig bent voor stress. Gezonde voeding helpt mee om de kans op aandoeningen als hart- en vaatziekten te verkleinen. Wat is gezonde voeding? Gezonde voeding bevat alle voedingsstoffen die u dagelijks nodig heeft. Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, mineralen, voedingsvezel en voldoende vocht. Wanneer u afwisselend eet, in de goede hoeveelheden, dan krijgt u vanzelf voldoende voedingsstoffen binnen. Volkoren brood, aardappelen, volkoren pasta... Rijst, couscous en peulvruchten zijn rijk aan koolhydraten, voedingsvezel en verschillende vitamines. Ook zorgen ze voor een verzadigd gevoel. Neem hier dagelijks voldoende van en wissel af. Eet volop groente en fruit. Het verkleint de kans op bepaalde vormen van kanker en op hart- en vaatziekten. Neem elke dag enkele porties zuivel, zoals melk en yoghurt. Eet weinig rood of bewerkt vlees, zoals ham en worst. Kies liever voor kip of vervang het vlees door een ei of vette vis, bijvoorbeeld zalm of makreel. Gebruik zo min mogelijk zout. De meeste voedingsmiddelen bevatten van nature al een beetje zout. Kies liever voor kruiden zoals kerry, peper of bieslook. Drink anderhalf tot twee liter per dag. Kies voor water, thee of koffie zonder suiker. In sappen en frisdranken zit te veel suiker. Genoeg drinken is belangrijk voor de werking van uw darmen. Wees matig met alcohol. Drink geen of niet meer dan één glas alcohol per dag en drink bij voorkeur niet elke dag. Eet niet de hele dag door. Drie maaltijden per dag is prima. Natuurlijk horen tussendoortjes ook bij gezonde voeding. Neem drie hooguit vier keer per dag iets kleins. Bijvoorbeeld rijstwafels, popcorn, kersttomaatjes, komkommer, radijs, bleekselderij of een handjevol ongezouten noten. Lukt u dit allemaal, dan eet u gezond. Uw voeding bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn. Extra vitaminepillen zijn hierbij niet nodig.